Goedendag. Maandag begint alweer de eerste week van mei. Voor veel mensen ook nog meivakantie. Dit weekend zag er veelbelovend uit op de meeste plaatsen. Flink wat zon hebben we gezien. Ook op het water was het prima toeven met die weinige wind die er stond. En dat leidde zelfs af en toe tot ja, verrassende gasten. Zoals op deze boot. Blijft het rustige weer. Nou, enerzijds wel, maar er gaan toch ook wel dingen veranderen. Ik begin maar eens met het Amerikaans weermodel en dat laat zien een lage drukgebied in de nacht van zondag op maandag boven de Noordzee, met een buienstoring richting het zuiden. Die storing die verpietert grotendeels als gevolg van het feit dat hij in een hoge drukgebied loopt, maar morgen wordt de lucht uiteindelijk toch wel onstabiel en kunnen er later op de dag een aantal buien tot ontwikkeling komen. Hier zien we dat gebeuren, daarachter de opbouw van een nieuw hoge drukgebied. Over IJsland, de Noordzee en het Verenigd Koninkrijk. En dat zorgt er dinsdag en woensdag voor dat we te maken gaan krijgen met een noordwestelijke stroming. Een noord tot noordwestelijke stroming. Dat betekent dat er echt frissere lucht onze kant op gaat komen. Want dit weekende was het toch wel vaak rond de 15 graden of nog wat hoger. Maandag hebben we ook nog wel hoge temperaturen. Maar dinsdag en woensdag zitten we opeens weer rond 10 à 11 graden. Dat hoge drukgebied dat gaat wel in de tweede helft van de week aan de wandel. Dat trekt geleidelijk aan wat meer terug naar het noorden. En dat leidt ertoe dat wij te maken gaan krijgen met een meer zuidoostelijke stroming. Dat zien we hier gebeuren. En dan kan er weer wat warmere lucht onze kant op gaan komen. Ook een storing boven Frankrijk komt dichterbij. En mogelijk dat die op bevrijdingsdag voor buien gaat zorgen. Het Amerikaans model dat we hier zien... Dat is daar vrij rustig mee, maar het Europees model laat daar toch wel heel duidelijk een signaal van zien. En die laat ook zien dat we die week daarna weer te maken gaan krijgen met een westcirculatie. Dat zien we hier al een beetje tot ontwikkeling komen. En die westcirculatie gaat dan voor zeer wisselvallig weer zorgen. Dat is allemaal nog heel ver weg. Even in detail nog naar die buien die we morgen in de loop van de dag gaan zien in het oosten en zuidoosten. Je ziet dus ontstaan. Dat kunnen stevige buien zijn met kans ook op onweer. Hagel sluit er niet uit en het kan even flink doorplensen. Dat is dan vooral voor het oosten en zuidoosten. Ik zeg het nog maar eens. We hebben het in de weerkaart als volgt vertaald. We zien hier de onweersymbolen. Temperaturen lopen wel op naar zo'n 17 tot misschien lokaal wel 19 graden in het noordwesten en aan zee. In het westen en zuidwesten blijft het wel iets frisser met 14, 15 graden. De wind overigens, die gaat morgen ook draaien. We beginnen met een oostenwind, maar in de loop van de dag vanuit het westen gaat die wind naar westelijke richtingen draaien om uiteindelijk uit te gaan komen in het noordwesten. En dat betekent dan op dinsdag met die noord tot noordwestelijke wind dat we veel koudere lucht gaan krijgen en dat de temperatuur dus ook een stuk lager gaat worden. In het noorden 9 of 10 graden, Meerland inwaarts 11 of 12 graden, die wind die neemt ook wat in kracht toe. Dus het is echt wel een stuk frisser. Er is ook veel bewolking en voor de zon niet al te veel ruimte, zover ik dat nu kan inschatten. Misschien dat hier en daar uit dikkere bewolking ook nog wel een spat regen valt. Ja, en dan komen we in die tweede weekhelft. Dan gaat die wind dus weer terugdraaien naar oost-zuidoost, maar er is best wel veel onzekerheid. Met deze pluim, die ik in detail kan laten zien zien we die onzekerheden ook heel duidelijk terug. We beginnen even aan het begin met eerst die wat hogere temperaturen... nog op zondag en maandag. Maar dan dinsdag en woensdag, als die noordenwind erin komt... lage temperaturen, maximaal rond de 10 graden. Maar donderdag moet die temperatuur dan wel weer omhoog gaan. En dat geldt dus ook voor de vrijdag. Maar wat we zien is dat er heel veel onzekerheid is. Want het computermodel berekent eigenlijk temperaturen uit... die kunnen variëren tussen 10... En een graad of 18 op die dag. Nou, ergens daartussenin zal het ongetwijfeld worden. Het maakt de verwachting in ieder geval vanaf donderdag een stuk onzekerder. En wat de buien dan betreft, daar kunnen we dan tot slot nog even naar kijken. Maandag, ja, kans op die onweersbuien. Later op de middag, dat zit er wel heel duidelijk in. Dinsdag en woensdag vrijwel droog gedragen. Ook de donderdag verloopt vrijwel droog. De nationale dodenherdenking in de avond, zoals er nu bij staat, droog maar fris. En dan vrijdag, ja, dan neemt die buienkans vanuit het zuiden weer toe. Bevrijdingsdag is dat. Op de diverse festivals kan dan een enkele bui gaan vallen. Kijken we nog wat verder. Dat is dan de week daarna. Dan zien we toch weer heel duidelijk een wisselvallig weerbeeld. En dat heeft te maken met de westcirculatie die dan weer op gang gaat komen. Stabiel lenteweer, het zit er voorlopig nog niet in. Fijne dag.